En leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben hier samen met Arnold de Boer. Die is van de Boer Horstrux. En Arnold die had een heel goed idee waar ik heel blij van werd. En dat is? Nou, we hebben eigenlijk een samen een goed plan bedacht. Wij geven gewoon een trailer weg. Kun je gebruiken. En uh, mooi een reclame opgezet. Mooie logo's erop. Dus we moeten samen eens even gaan zien. Dat is wel heel cool. Dat is echt heel gaaf. Nou, hebben Tessa, Kim en Christine hem nog niet gezien. En ook jouw dochter. Die gaat even meedoen hè? Ja. ja. Ik vind ze wel spannend, maar wel leuk. Ja, dat is Anouk, dus die kleine rode krullenbol is Anouk. En uh, die gaat ook nog eventjes een winactie aan het eind van deze video aan jullie vertellen. Waar je ja, aan mee kan doen als je dat leuk vindt. En uh, ja, dat heeft alles te maken met die hele gave trailer die jullie zo gaan zien. En daar komen ze hoor, de kindjes. En Christine natuurlijk. Ik kan hem niet. <laughs> Tess aan, dat, ik dat is <laughs> oh, je is er knuffel. YouTube is reis. Uh, Tess, je gaat snel. <laughs> Dit is hem. Zo is het geworden. Uh, oh, sorry. <lacht> trots op jullie. <lacht> Een trots moeder momentje. Wauw, dit is gaaf. Echt heel oh, ja. gaaf. Tess is de de verdwenen. Oh, daar. Caramel ja. op de deur. We hebben foto's gemaakt? Kopen? Foto's gemaakt, die zijn erop geplakt. Zo, hij is echt groot. Moet je even passen dat je pony erop kan. Ja, even kijken hoor. Oh, oh, oh, oh. Dat wel vet. Uh, zo. Kijk, echt zo. Even huilen. Aan welke kwam moet mijn pony eigenlijk staan? Nou, als er één pony op staat moet je altijd, voor één paard, altijd aan de linkerkant van de weg zetten. Maar oh, dat zegt niks. En nee, maar toch moet je altijd ja. links Dat is best. Okay. Voor deze is het niet zo erg. Nee. En als je de klep opent, doe je deze altijd helemaal wegdraaien. Die je vaten niet op gaat staan, die pony. En als je het open doet. Doe dat voorzichtig open en dan altijd een vastgezegd werk Dus eigenlijk moet je zo goed als niks doen. Ah, dat kan niet. Nou, ik hoop dat het aan zelf goed. welke kant moet de nou voor staan? Aan de linkerkant. Aan de linkerkant? Oké. Okay. Hij ah, loopt er goed op, hij heeft er zin aan. Je ja. ja, hangt hem op, Tess. Zo nou, hang hier op. dat is een beetje mijn neer. Dat is een beetje zielig. Zo. Oh, gosje. Klep weer dicht, ja? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, dan moet ik toch vast staan? Ja, ja, dat is waar. Nee, wacht. Oh nee. Beter? Um... Nee, oh. Nou, we zullen even de trailer helemaal laten zien jongens. Dit is de zijkant. Met de dank aan de boer is dit dus de mega gave trailer. Het is natuurlijk een super gaaf zadelkamer. Ik had al bedacht, Kim, Lekker. hij is groot genoeg, dan kan jij je in omkleden. Oké. Okay. Probeer eens. Ga er maar in. Ja, mag ik even? Wacht, nee, misschien passen we zelfs met tweeën in. Nee. Doei, Kim. Als we er zat zijn, nemen we er zo mee. Ja, goed idee. Oh, godsie. Nee, hoor. Wacht, nu ga ik er mee. Ja, ze past. Erbij. Ja, ja, dat, ja dat, dat wordt... Als ze nou allebei lastig zijn... Dan stoppen we ze allebei hierin. Uh, en dan doen we de zadels gewoon in, uh, nou, in de auto. Plekzaam. Ja, klaar. Zo, opgelost. Handig, hè? Handig, handig voor een extra rode zadelkamer. Ja, precies. Oké, lastige kinderen uh, in vervoeren. Als ze nou een keer ruzie maken, dan stoppen we ze daar samen, samen in. in. Ga maar uitpraten. Ja, we, gaan we Dan nou, doen we jullie ook straks. Jij er ook nog bij. Nou, dan hebben we voorop nog. Ja, en niet tevreden? Een giga panoramadak. Hoe cool is dat? Dan heb je zoveel licht in die velen. En hier heb je een manshoge deur. En een Playbutton. En nog meer de boer natuurlijk. Dus dat is heel makkelijk met in- en uitstappen. Over. Kijk, en een mega groot panoramadak. Hoe cool is dat? Zegt u? Oh, joh. Oh, joh. En dan kunnen ze naar voren kijken. Ja, en hier ook nog, nog een raam. Hoi, oh, ik ben een de Boer en we weten nog een mooie naam voor deze trailer. En als je dan dus de leukste naam nou hebt gekozen, dan kan je dus uh, een dekje van de Boer winnen en een meet-and-greet met ons. Nee. <laughs> Wil jij meedoen doen aan onze actie om de meet-and-greet en het dekje van de Boer te winnen door een naam voor deze fantastische trailer te verzinnen? Dan moet je een aantal dingetjes doen. 1. Natuurlijk moet je geabonneerd zijn op Hart voor Paarden hier bij YouTube. 2. Zorg dat je op Instagram uh, de boer Horstrux likest, of dat je ze volgt in ieder geval. En deel een video van Hart voor Paarden. Maakt niet uit welke video je deelt. Het maakt ook niet uit waar je hem deelt, als je maar een video van Hart voor Paarden deelt. Maak dus drie screenshots. En die drie screenshots die stuur je naar info@hartvoorpaarden.nl. Daar komt ze dan. Ik, uh, nou, we hebben een nieuwe trailer en ik moet nu even mijn pony gaan uitladen. Oh, nee, ze heeft gepoept. Ja, hey, yeah, maar we moeten het maar. Nou, gelijk maar even de ponies kijken of ze erin gaan. Zo, belletje zit erin. Kan er net niet bij? Ja, kijk, oh. ja, kijk. Ja. Die gelijk aan zichzelf buiten. Nabella oh. oh. ah. Bedankt voor het kijken naar deze video. Geef vooral een duimpje omhoog. En abonneer hier beneden op ons kanaal. De boys, worst, dan moet je hier beneden even in de beschrijving de hey, oh. oh. kijken. Dan, dan. Okay. dan moet je hier beneden even in de beschrijving kijken. Ja! Doei! Een manier die vast kan houden. Ja, ik kan vast houden. Kijk eens. Prima zo toch? Ja. Ik denk, dit ik denk, is wel. wat wij YouTubers doen. Ja hè? Ja. Ja. Moet je wel zo blijven staan, oké? Okay? Ja. Oké, okay, dank je. <laughs> Ik moet daar boven op trainer. Die gooien we er Stap.